Juppie is een staptocht voor alle 14- tot 16-jarige leden van KSA. die samen met hun leiders en leidsters op tocht gaan. Een tocht van vier dagen over Vlaamse wegen. die eindigt in stad X. Een onbekende plaats voor hen, dus een groot mysterie. Weet jullie waar dat jullie eerst naartoe moeten? Nee, geen idee. Nee, dat je nog niet. Ik weet nog van niets. Kan je een hokje wagen waar je denkt dat het, iets tot het... Ja, ik naartoe ik zal? Nou, naar Parijs gaan. Is dit de eerste keer dat jullie meedoen aan de Juppie? Ja, de eerste keer. Oké, okay, eerste keer voor jij ook? De eerste keer? Uh, nee, ik heb hem ooit als slits afgestapt, dan ooit een keer als uh, controlepost, zoals met de fiets rondrijden en dan de vorige keer ook als stapperende reporter en dat is nu weer opnieuw. Nee, dat is mijn tweede jongen. Oké, okay. um, je hebt al ervaring dus. Uh, hoe was die ervaring de vorige keer? Ja, ik heb van genoten, niet zo hard afgezien. Ik denk dat het deze keer erger zal zijn, maar het was vrij plezant. Waarom denk je dat het deze keer erger zal zijn? Als je jonger bent, dan heb je wat meer conditie. Hè? Dat is allemaal gemakkelijker. Ik denk dat je ook al hele geschiedenis hebt in de kuizen. Uh, heb je hem zelf ook al meegestapt? Ja, ik heb Joepie zelf vijf keer gewandeld. Uh, en heb, het is nu mijn derde Joepie dat ik als medewerker uh, aan de slag ben. Uh, ja, het, is, het is altijd er naar uitkijken. Het is maar om de twee jaar dat het toch doorgaat. Dus uh, iedereen verlangt er altijd uh, heel erg naar. Het is mijn allereerste Joepie. Kan je een hokje doen waar je naartoe gaat? Uh, ook op Sint-Niklaas. En wa waarom Sint-Niklaas? Dat ik het echt niet weet. Omdat dan een toffe stad is. Voilà. Dat is helemaal mooi. Ja, de tofste ervaring is nog altijd al stappen. Hè. Dat is de echte beleefd tussen de groepen lopen, de sfeer, de, ja, de, de, de ambiance. Dat is nog altijd uh, het beste. Nu, als ik hier uh, al die jonge mensen zie, uh, wat wil je eigenlijk dat zij meekrijgen van deze vier dagen stappen? Ja, Ik denk dat het belangrijkste is op die tocht is de vriendschap en het avontuur dat ze beleven. Ze gaan met mensen, met vrienden en vriendinnen uit hun eigen plaatselijke groep en met hun leiding op, op pad. Het is een uitdaging en ze moeten elkaar er een beetje doorsleuren op bepaalde momenten. Het, het kan altijd wel, wel wat lastig zijn, maar als je elkaar een schouder kunt geven om, om elkaar mee te trekken naar de, naar de eindstreep, dan is het o zo leuk als je voltallig kan aankomen in stad X. En dat is een avontuur die altijd in hun herinneringen zal blijven.